Oh nee, nu kan ik alleen <lacht> maar vind ik leuk doen, dus ik heb het dan gedaan. Ik heb gewoon twee dingen leuk gevonden. <lacht> ik hoop uh, dan dan. een doen. <lacht> Daar ben ik toch niks mee. Testers. Blibloep. Espérons que le monde numérique n'a plus de secrets pour vous. Je suis un expert. Want vandaag ruilen we jullie domme polshorloges voor slimme smartwatches. Ah, dat is goed. Ik heb er al eentje. Ah, ik ben, ah, ben er gewoon. Il y a beaucoup de marques sur le marché des produits à porter. Maar wie is de koning? En wie het kneusje? L'heure de la vérité est arrivée. Ah, suspense. MUZIEK Vandaag hebben we uh, smartwatches, of wearables, getest. Ik had een uh, Samsung-smartwatch en Felice had een Apple-smartwatch. Felice uh, was verstopt, die wist zelf ook niet meer waar ze zat. Uh, en ik had uh, een gsm en ik moest haar vinden. Kom on, Felice, waar zit En Felice had ook een aantal tips, maar ze mocht alleen maar communiceren via de spraakherkenning van haar Apple-watch. Mijn eerste tip is... Uh... Een kruisje en dan 4 zes 1. Ik weet niet of het een kruisje is. Het is geen kruisje, het is een plus. Plus 4 zes één is de eerste tip. Ik was eigenlijk super verrast dat jij werkte. Ik ken dat niet. Ik draag ook nooit een horloge, maar uh, ik wil mij ook meenemen naar huis. <laughs> Daarna moest ik uh, Letitia zoeken. Zij was verstopt. Holy shit. En uh, nu had ik een gsm en zij had een, een Samsung-horloge. Maar ik snapte het eigenlijk al direct niet van... Want... Deutsch, Engels, Engels, Espanol. Ja, dus um, Nederlands zat daar niet tussen. Dus ik kon alleen maar in het okay, Engels okay. sturen. Dus heb ik mijn beste Engels bovengehaald om zo wat... Phyllis, can you read me? Uh. Oh nee. oh nee, ik heb iets gestuurd. Dat begon met: That's an awesome thing. Ik weet totaal niet wat dat was. That's awesome sounding ass. And Phyllis, can you read me? Maar ik zei iets en dan zeg ik ook niet meer hoe ik had gezegd. En dan moest ik nog presenten, dus ik heb ook bepaalde dingen denk ik, gewoon niet verzonden. Dus het was voor u eigenlijk ook kei onduidelijk. Het was totaal niet awesome mij was het ass. Ook onduidelijk. Dus ik heb vrolijk awesome, awesome ass. ass gestuurd blijkbaar. Ik vind wel van design de mijne heel mooi, maar ik vind die van nu echt. Een miljoen keer beter. Dus, besluit, werkt stemherkenning bij wearables? <laughs> ja, bij sommige wearables, denk ik. Allee, jij ja. bent super enthousiast. Bij mij werkt het. Ja, bij mij was het iets moeilijker. Nee. Wel en niet. Aujourd'hui, nous avons testé la précision du moniteur de fréquence cardiaque d'une montre connectée. Alors, notre équipe, nous avions une Apple Watch et notre équipe avait une montre Huawei. Et on comparait un petit peu, voir si le chiffre était le même sur la montre et sur le moniteur professionnel. Donc, Jonathan et moi, on devait deviner jusqu'à quel chiffre notre coach nous faisait aller. Et celui qui était le plus proche, gagnait. hein Je suis trop grand pour ce truc, attends. Je vais dire maar attends. Ja, dat is goed. Dat is goed. Stop, stop, stop. Rustig, rustig, rustig. Ik dacht op het einde, ja. oh, dat is goed verlopen, want hè, het is hier net 129. Dat moest het zijn. Maar als we dan vergeleken, dan was dat een totaal ander getal bij hem. Hij met 108. Hij maakt 108 hier. Ja. En ja, dus dat was totaal mislukt in mijn ogen. Bon, c'est pas encore au point, hein Non. Nee. Et ensuite, on l'a testé sur Apple Watch et ça s'est plutôt bien passé. Plus profondément. Les deux mains ou de seulement Les deux mains. Ok. Gauche. Droite. Je peux encore continuer. Doucement. Plus vite. Plus fort. Encore. Et tu penses quoi Tu as travaillé à quel... Euh... Je pense qu'on était à 103. Ben c'est... Oui, on était à 99, donc euh, oui, c'est presque juste. Yes Travailler d'équipe ou pas Oui, c'est bien. Ah, yeah. Bam C'est faux, yeah. c'est pas bon. <rire> Pourri Bouh <rire> Non Bon, no voilà. Huawei Non. Non. Nah. J'étais très précis. J'étais très précis. Très précis.